Binnen een kwartiertje gooien wij onze schoolpoort open en kan onze vredag eindelijk beginnen. We zijn hier aan de BO-klas aan het Conservatorium aan Zee. Het is hier nog heel stil. Maar ik ben me stiekem toch wat aan het voorbereiden op de Klasse Magdag. De leerkrachten zijn er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Het belooft dus een heel leuke, maar toch ook spannende dag te worden. Uh, ik ben Pauline, ik geef Frans in het eerste jaar. Vandaag hebben mijn leerlingen zelf les mogen geven. We gaan bewegen met scheerschuim, we gaan Sherbourne geven, knutselen, eigenlijk van alles een beetje. Uh, en we zijn eigenlijk heel enthousiast om eraan te beginnen. De studenten die zijn vandaag um, alle een aan en lesje. We gaan er ook een heel creatieve les van maken. We gaan spelen met muziek. Kinderen mogen zelf hun muziek improviseren. Ik ben meester Hobby van Basisschool De Ooivaar uit Poelkapelle. En wij doen met onze school mee uh, met de Magdag omdat wij heel vaak dromen over de school van de toekomst. En wat vond je het leukst? Uh, de spelletjes van een vijfde. En wat zou je graag terugzien elke dag op onze school uit deze dag? Een uh, de kleuterklas van. Bij nummer 1 staan alle wiskundelessen, de rekenlessen die jij kan doen. Ik heb vandaag mijn eerste les gegeven. Ik vond het heel spannend, omdat ik niet wist hoe mijn klasgenoten hierop zouden reageren. Ik heb dan niet direct nodig, een speakbriefje, maar ik vind het wel tof dat mevrouw Cornelis dat doet. Mevrouw Beekmans en mevrouw Van Pijl hebben samen coaching. Coaching. Oké. Okay. Mevrouw Beekmans en mevrouw Van Pijl hebben samen wiskundeles gegeven. We gaan mensen een lesje leren. Een lesje leren? Omdat onderwijs... ...overhaal is. Ook onder de grond. Vond ja. je het? Super tof. Nou, Allee, top. ervaring rijker.